Dag beste kijkers van Noorderzeilfest op Periscope. We zijn weer live. We zijn dit keer vanuit Donderen. Dit zijn vooral de herhalingskijkers die dit zullen zien. Dus leuk dat je dit nog een keer kijkt, dit filmpje. Ja, de kijkers komen binnen. Leuk dat jullie meekijken. Het is week van ons water. En uh, bij Noorderzeilfest maken wij wat filmpjes uh, live. Hoe wij uh, werken aan waterveiligheid. Ik sta hier in Donderen. Met Harold en Bert. Die zijn hier aan het werk. Zij zijn van het team Beheer en Onderhoud. En zoals jullie horen regent het. En ik heb een parapluutje. Dus ik hoop dat jullie het allemaal goed kunnen verstaan. En goed kunnen volgen. En anders moeten jullie het maar zeggen. En stel ook vooral je vragen. Maar ik zal de eerste vraag stellen aan jullie. Hoe werken jullie aan de waterveiligheid heren? Nou, waterveiligheid is voor ons... Uh... De uh, is het uh, schonen van, uh, van sloten, Watergangen is een uh, vakterm. Nou, als je voor je kijkt, als je even met het beeld een beetje bijdraait, ja? dan zie je dat, uh, dat deze watergang binnenkort geschoond wordt. Uh, Bert die is daar uh, heel druk mee bezig, maar onze kentraak uh, is dus uh, het echte schoonmaken. Wat nou, houdt schoonmaken in? Alle beplanting eruit en, uh, en op de kant leggen, zodat het water van A naar B kan stromen. Oké. Okay. En je zegt net, deze sloot hier achter, die moet nog geschoond. Ja, dat, Waar uh, zie jij dat aan? Want ik zie dat niet. Nou, de, de rechterkant, hè, daar zie je allemaal nog rietsingels staan. Ja? Uh, dat moet er nog uit. En, uh, ah, ik zie links ook nog van alles. De linkerkant ja. zie, je ook, uh, zie je ook allemaal begroeien, maar dat laten we, laten we staan in de winter. En dat heeft te maken met onze kw doelstellingen nou, KW, KW is kaderrichtlijn water. En we doen dat puur voor de waterkwaliteit, dus voor maar schone... daarvoor zijn we hier nu niet. Schoon water. Voor schoon water. Nou, dat is ook Precies. belangrijk, dus ja. we willen het zeker niet onderbelicht laten. Maar uh, jullie gaan uh, even de kraan in, uh, ja. begrijp Goed. ik. En even laten zien uh, wat jullie doen. Nou, ik loop mee en uh, als er vragen zijn van kijkers, dan uh, gooien we ze erin. Prima, Prima. ja. Leuk. Goed, het is week van ons water. Wij maken filmpjes om te kijken, om te laten zien hoe wij werken aan waterveiligheid. En uh, hier zien we Bert en een kraan. En hij uh, houdt de watergang uh, schoon, zodat het water goed door kan stromen. En dan gaat even laten zien uh, hoe dat gebeurt. En misschien, uh, Harold, jij ja, staat hier. Kan jij een beetje toelichting geven uh, op wat hij doet? Hij, hij is aan het uh, maaien. Bert, je rijdt even een stukje vooruit. Hij haalt zeg maar, die, die bak die je ziet, hè, dat is de maaikorf, die haalt hij van, uh, van de ene kant van de sloot over de bodem heen, richting de andere kant. Dus hij, hij schraapt zeg maar, over de bodem en dan heeft hij onderaan heeft hij, uh, mesjes waarmee hij de beplanting afsnijdt. Kijk, en dan wel. Wat je nu ziet is dat hij te veel bagger in de bak heeft. Maar, nou, je kunt zien dat de, de, bag, uh, de bak vol met de begroeiing zit zo en dan ja. ligt hij dan op de kant neer. Oké, okay. maar dit is anders dan uh, baggeren. Ja, het, het baggeren is puur alleen dan, de beplanting. Het is uh, puur alleen voor de beplanting, ja. En misschien kunnen we even wat, wat, wat, wat dichterbij, dichterbij gaan kijken? De, ja, laten we dat doen. Kijk even voor me, want ik loop over een stuwtje. Het zal wel spectaculaire beelden zijn, maar. Uh, <laughs> Goed. Als je naar voren kijkt, kun je mooi zien dat deze sloot nog niet helemaal, uh, niet helemaal schoon is. Dus Bert moet dit hele traject nog af. Oh ja, ja ik ja. zie wat begroeiing daar verderop. Nou is het al vier uur geweest. Ja. Normaal werkt Bert maar tot vier uur, of niet? Ja. Nou super maar... toch, dat hij nog even wat tijd neemt om even te laten Absoluut. zien uh, ja. hoe hij dat doet. Ik begreep ook dat hij wat eerder is begonnen. Oh, dus hij heeft al een lange ja, dag erop is, zitten. Is we zijn wij met wagen door. Mooi. Nou, misschien zijn er nog vragen van kijkers over het werk wat hier te zien is. Gooi ze erin, zou ik zeggen. Hans van Dijken vraagt of hij die, of die zijn sloot ook even kan schoonmaken, uh, Harold. Nee, uh, hey, we, we doen alleen onze eigen watergaan. Oké. Okay. En uh, voor 1 november moeten. Uh, de mensen zeggen hun eigen sloot schoon hebben. Dat zijn de, de zogenaamde schouwsloten. Dus okay. helaas, we, we kunnen niet, uh, niet alle watergangen schoonmaken. Wij burton. doen alleen, de, de, de waat, deze watergang is, is ons eigendom. Ja, dan. dit is ons eigendom. We ja, is... staan nu ook op ons eigendom. Uh, de meeste watergangen hebben we op een Maaipad. He, dat is ook waar het Bed op rijdt. Oh ja. Dus uh, ja, dat is ons eigendom. Dus uh, mensen moeten hun eigen sloot uh, zelf hebben? Ja. En doen veel mensen dat dan zelf of huren ze ook vaak loonwerkers en zo in? Ja, als je dat materiaal zelf hebt, dan kun je het zelf doen, maar de meeste mensen huren dat in. Laat het ja. doen door de loonbedrijven. Albert is aardig rap. Dus ja, wij... ik zie het. Ja, we moeten er achteraan rennen. En, uh... <laughs> ja, we kunnen ook even ja? naar de andere kant gaan kijken. Oh, dan kunnen we Bert nog even wat vragen. Is goed. Nou, dan draaien we even om. Loop ik achter je aan. Het regent lekker. We noemen dat echt uh, waterschapsweer, of niet Harold? Ja, dit is echt waterschapsweer. <laughs> ik was vanochtend met een muskusradvanger uh, op pad. Ik heb ook live uitgezonden. En toen, uh, die zei ook al, oh, dit is het mooiste weer om mijn werk te doen. Maar toen was het wel droog. Ja. <laughs> lopen we weer over de stuw. We lopen over de stuw heen. Ik weet niet ik weet wat de stuw is. Maar deze stuw die, die, uh, die houdt het waterpeil zeg maar, aan deze zijde van ja. het gebied. Houdt hij op peil. En dat, is dus, uh, uh, dat er voldoende water is voor, uh, voor de landbouw. En nou is het hier veel hoger dan hier. Ja. Is hier dan een pijl, waterpeilverschil, zeg maar? Ja, of daar ja. een ander waterpeil is? Kijk, kijk maar ja. even naar beneden en dan, dan zie je een verschil. Nee, maar dat heeft ook met de grondslag te maken. Maar dat en... hoort ook zo, zeg maar? Ja, natuurlijk. Ja, nee, precies. Oh, kijk uit dat je er niet in valt. Oei, ik ging echt bijna. In. Ja, dan nog Goed, nou, we moeten achter bed aanrennen, want uh, die is rap met zijn kraan. Hoe lang doet hij nou over zo'n sloot als deze? Oh Harald is even verdwenen. Nou, hier zien we alles. Ik uh... zien dat je hier ook in het, uh, het Drentse bent. Want uh, Bert die haalt de stenen ook van de bodem af. Oh ja. Dus, uh, het is niet maar wat voor dat zijn echt de Drentse stenen? Ja, of dat we? weet ik niet, maar ik zie ze liggen op een maaipad, dus Bert heeft ze mee naar boven gegaan. Uh, Oké. Okay. En hier zie je alle plantenresten, wat die van de. Wat hij eruit haalt. Ja. Hey, en dit laten jullie gewoon liggen? Dit laten we gewoon liggen. En dit keert dit, dit wel. En dan uh, volgend voorjaar. Uh, komt hij zeg, een maaimachine overheen. en die verhakselt dat weer. Uh... Oké. Okay. Nou, we hebben ondertussen uh, in ieder geval twee kijkers via de app. Dus ik denk dat we even moeten gaan kijken of er. Uh, nog vragen zijn voor Bert. Oh, we hebben nu nul kijkers via de app. Er zijn nog mensen die misschien meekijken met. Uh, via de computer. Maar ik wil jullie twee nog een laatste vraag stellen, zometeen. Ze dus lopen nog even naar Berg. Mag dus ik hun kraam wel even stoppen? Dan kunnen we hem ook verstaan. Maar dat mag ik jou ons vast ook een vraag stellen? Ja. Voor de kijkers die dit in de herhaling kijken of via de computer. Wat zou je nou de kijkers mee willen geven over uh, hoe ze zelf kunnen helpen aan uh, de waterveiligheid? En of jullie te helpen in jullie werk, dat zou te zeggen. Hoe uh, is te helpen? Je ja, uh, je eigen watergangen schoonhouden. Dan ja. krijg je ook meer berging in de, de bepaalde gebieden. Ja. Dus de sloten goed schoonhouden Zo, zodat het water ja, je, door kan stromen? Ja, je eigen watergangen goed schoonhouden. En, en zorgen zeg maar, dat wij niet belemmerd worden in onze werkzaamheden. Hè? Dat, dat, dat er objecten staan op, op maaipaden of dat wij er niet goed bij kunnen. Oké. Okay. Want dat zien we dan wel eens gebeuren. Dat we niet altijd uh, goed bij onze eigendommen kunnen. Dus daar kunnen de mensen ons mee helpen. Oké, okay. mooi. Nou, Bert, klusjes geklaard voor vandaag? Ja, dat is vandaag geklaard. Ging het een beetje zoals normaal, of uh, ja, was het een moeilijke sloot? Ja, ja ik bedoel prima. <laughs> nou, je ging behoorlijk rap, dus ja. uh, we moesten acht jaar rennen. Ja. Uh, dankjewel dat we even mee uh, mochten kijken. Ja, En uh, voor de kijkers die dit nog zien, wij zijn uh, morgen weer terug. Dan gaan we naar uh, een waterberging, de onlanden, En dan gaan we naar uh, de Eemstknaalkade, gaan we eens kijken hoe wij dijken versterken. Dus uh, tot morgen.